Hoi, ik ben Robin, horeca medewerker van Albon. Mijn dagelijkse werkzaamheden zijn koffies maken als barista, drankjes uitserveren, tafel schoonmaken, afrekenen met de gasten en de broodjes maken keukenwerkzaamheden. Wat ik zo leuk vind aan mijn functie is dat je de hele dag met mensen bezig bent. die mensen je gasten aan het verwennen, aan het verzorgen en met een leuk team als collega's komen we onze dag wel door. Met mijn jong team, dus tussen het harde werken door, hebben we nog wel tijd om een geintje met elkaar te maken. ...belangrijke karakter-eigenschappen zijn dat je sociaal bent, hard wilt werken en flexibel. Mijn naam is Martijn, ik ben medewerker bediening bij de Greenhouse in Utrecht. Wij zijn onderdeel van Omcon. Ik ontvang de gasten zodra ze binnenkomen. Deze passeer ik aan tafel. Ik breng uiteraard de menukaart, neem de bestelling op, ik breng de bestelling ook weer weg. Check tussendoor of alles naar wens is. En als de gasten uitgegeten zijn, dan halen we uiteraard de tafel uit. Geen dag is hetzelfde. Eigenlijk sta je elke dag wel weer voor een nieuwe verrassing. Wij doen heel veel zakelijke diners, borrels, lunches. We hebben een banketingafdeling. Er gebeurt altijd wel wat. Gasten komen met tien personen meer, het worden er acht minder. Dus elk moment van de dag moet je wel schakelen. En dat houdt het uitdagend en ja, elke dag is weer een nieuw feestje. Als medewerkerbediening is het bij ons ontzettend belangrijk dat je gastvrij bent, flexibel, multi-inzetbaar. Weet waar het vak voor staat. De sfeer bij Albon is ontzettend gezellig. Het is wel hard werken, flink doorlopen. Aan het einde van de dag praten we de dag altijd even door, zodat iedereen met een blij gevoel weer naar huis gaat. Bij Albron is heel veel mogelijk. We zijn een ontzettend groot bedrijf met veel formules achter zich. Zoals je nou in de horeca s'avonds, s'nachts of lekker overdag wilt werken, er zijn overal mogelijkheden voor. Dus ja, er is eigenlijk voor iedereen wel uh, een leuke plek om te werken. En zo geldt het ook voor uh, groeien binnen het bedrijf dat er zoveel locaties zijn, zijn er ook veel opleidingsmogelijkheden tot bijvoorbeeld locatiemanager. Word jij mijn nieuwe collega?